Ben jij grote jongen geworden? Oh, oh, misschien dat wij straks voor jou wel een pakje hebben. Nou, dat ze meevallen. Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, dat is een Dat een mooie kom, Kijk eens. Kijk ja. Mooi. Tja, eens. De eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. staan. Hoe Kijk zijn Kijk het Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Kijk eens. Ja, we hebben twee logistieke Pieten hebben wij vandaag bij ons. Het was overigens heel erg leuk om hier aan te komen. In Nederland, daar kwam ik aan in Neppel en daar hebben ze geen vuurtorens, maar hier hebben ze er twee. Dus het was heel makkelijk vinden. Ja. Dus even kijken. Jong, maar wat staat er veel in? De Pieten hebben goed hun werk gedaan. Maar het zijn alleen maar aardige dingen die ik heb gevonden. Of één iemand na. Nou, maar die komt straks. Allereerst wil ik graag kijken of. En uh... ik lees hier ook dat je uh, computergames games. Do you like Minecraft? Ja. Ja. Ik voor een locatie-alternatief. Het was enig daar... Maar ook meteen gasvrij gerief. Het gerucht gaat dat jij erg en hebt verkleed. Wat zelfs een Belgische vrouwenhart op springen deed. En leest hij de mailtjes niet meer van waar, beste kroonen en oude zeer. En dan, deze meestal brave en opperstoere veet heeft kennelijk toch een zwakte, misschien een beetje verwerven. Bij het nieuwjaar koude plots in de baai blijft hij stellig aan de kant. Dik gekleed, sjaal op en warme schoenen op en Ook een hele grote chocoladeletter en pepernoten. Geef maar van allebei wat. En groot geworden. Heb je Watson ook meegenomen, Ben? Is dat jouw hond? Geef even Wie doet de hond? Het Nederlands gaat vooruit, hoor ik net. <lacht> ik hoorde dat je zo goed bent in talen. In alle talen behalve Frans. Ja. Ja, hoe komt dat nou? Ah, ik ben blij dat ik gewoon Nederlands mag gebruiken. Ik heb wel de twee domste pietenbuimen die je maar kan bedenken, want die zijn zo slecht in wiskunde. Ehm... Um, uh, ja, je moet ze maar heel lief aankijken, deze Pieten. Misschien dat ze iets lekkers voor je. Nee. Nou, dan moet je maar bij die andere Piet zijn. Dank je. Ik ben ook laatste. Ik heb... Ja, misschien dat ik dit gedicht maar voor jou uh, ga voorlezen. Dat valt hier niet. Um, beste Eugenie. Um, Geef Eugenie een grote handenvol met pepernoten, alsjeblieft. Ja. Oh, dat is rekening houden met de logistiek. Daar heb ik logistiek op voor. Je alsjeblieft. Goed zo. Dat is het gezicht dat je had willen fotograferen. Kleden. Goed zo, Goed zo Ben, Goed zo. Kedens, alsjeblieft, voor jou. Safa? Kijk Je zult een leuk papier mijn Pieter ook weer hebben gevonden voor jouw pak. Alsjeblieft. Alsjeblieft, Safa. Zelf ben ik tot wat erin zit. En dit cadeautje is voor Joep. Ik denk dat het een voetbal is. Denk je ook niet? <laughs> <No>. <laughs> en het volgende cadeautje is voor Lala. Ja. Alsjeblieft is. meisje. Joep. Maak ja. maar ook niet. Joep mag het ook ja, um, en uh, dit, oh, dit is een prinsessen cadeautje. Uh, allemaal prinsessen erop, die vindt de uh, Sint al prachtig. Ja, Cézanne, jouw naam staat erop. Ja, goed zo. alsjeblieft. En I heb a present hier voor Kat. Het is voor de diggers Kit, Zieg. We also have something for you. You were a part of the deal. part of the deal. Of course. Don't taste. Don't taste. As you leave, jongen. Links singer. Teacher. Teacher. You need your jongens. Pietar, Piet, Piet, Piet. Kijk Alsjeblieft. Wat zeg je dan Pieter? Dank Goed zo. Hoi, Hoe staat het met de zak? Is de zak bijna leeg, hè? Ik heb hier een cadeautje voor Sjoerd. Het is geen zakje vol. Alsjeblieft, kom maar. Geen idee hoe oud hij is. 20? 21? Je bent je bent heel, heel warm. Dus een verjaardag met een cadeautje. Piet, dat je het cadeautje nemen? En dan Sinterklaas. Sinterklaas, het is een speciaal cadeautje. Je mag het pakje open doen. Oh, Sinterklaas geeft het cadeautje. Wat ja, een verrassing. Ik ben daar weer zitten. Het is helemaal niet de bedoeling dat ik pakjes krijg. Ik ben al ruim ah, zeven, even nadenken. Uh, 1700 jaar bezig met pakjes weggeven. Dit is helemaal niet voor Sinterkamp. Misschien moet Helene maar even naar voren komen. Kan jij zorgen, Helene? Of ben je groot geworden? Pas op zit er klaar. Ik ben met je Ik ben met Ik ben met de Ik ben bij... Ik ben bij... Ik ben Ik met Ik C'est là où c'était, il ça...